Rogier, ik ben altijd een beetje jaloers op die vrouwen die van die hele mooie jukbeenderen hebben. Ja? Wat kan, ja, ik heb ze niet, maar wat kan je er allemaal mee doen? Okay, <laughs> of nou, wat kan er mis mee zijn? Ik oh, zal wat kan er mis mee, mee zijn? zijn. Nou, ik vind op zich dat jij gewoon best wel goede jukbeenderen hebt. Oh. Maar uh, jukbeenderen, uh, ja, wat is er mis mee? Er is niks mis met jukbeenderen, maar jukbeenderen worden sowieso in de make-up altijd geaccentueerd. Ja, en ja. zo moet je dus ook de filler de behandeling van de jukbeenderen zien. Het is eigenlijk, een, zoals we dat noemen, een beautification-methode. Dus ja. eigenlijk we proberen iets wat goed is, proberen we het nog mooier te maken en echt de vorm en de shape van het gezicht te beïnvloeden. De andere okay. behandelingen zijn eigenlijk vooral gericht op het ouder worden. Dit is eigenlijk gericht om... Op beauty, op, op beauty. echt die jukbeenderen iets prominenter ja. aanwezig te maken. Precies, ja. ja. Want dat zie je heel vaak bij die modellen en zo allemaal. Jazeker. Het kan ook de make-up zijn dus. Dat kan de make-up zijn. En het feit is, is, is hier zit dus de, het, um, ook de kunst uh, om dat te doen. Uh, nou, je ziet het allemaal op Instagram, zie je natuurlijk al die jukbeenderen en ja. dat wordt dan helemaal opgevuld en dan zie je voor en na. Ja. Maar het punt is, is, het is niet altijd hetgene dat het heel, heel goed zichtbaar is, maar het moet ook subtiel zijn. En daar zit soms ook wel eens eventjes wat je moet zoeken met, je, met de ja. patiënt. Van, goh, wat vinden we mooi. Maar ja. het punt is, wat erin is, kan er ook niet meer uit. Nee, dat is waar. Maar wat zijn de mogelijkheden? Ik hoor een filler. Ja, een filler. Dat, uh, ja. Uh, filler kan, je, kan je gebruiken en we gebruiken meestal liever fillers die niet-hydrofiel zijn. Ja. Niet-hydrofiel is dus niet-vocht-opnemend. Ja. Uh, Radiesse is daar het bekendste voorbeeld van. Uh, maar we hebben ook nog een nieuw middel en dat is Algenessen. Uh, uh, om uh, dat te gebruiken. Je kunt er ook nog soms met een hyaluronzuur, bijvoorbeeld Juviderm uh, Volume, gebruik ik ook nog wel eens. Er zijn ja. ook nog weer zijn er nog, nog andere. Heel zat, veel mogelijkheden. Andere, andere <laughs> mogelijkheden. Uh, maar uh, fillers is hetgene waarmee je werkt. Oké, okay. en wat kan, kan iemand of wat kan ik verwachten, moest ik die behandeling ja. doen? Er komt nog wel iets anders bij, nog, nog een ander ding wat je ook nog zo bij zou kunnen gebruiken en dat zijn uh, bijvoorbeeld de silhouet softdraden. Ja. Uh, dat zijn draden waarmee je uh, de huid wat strakker kan krijgen en daarmee kan je ook weer het, uh, kan je het volume, uh, wat soms wat gezakt is, kan je weer liften lichten naar boven toe, waardoor het ook weer beter uitkomt. Ja, ja. oké. Okay. Het is duidelijk voor mij. hoor. Het ja? is, uh, ja. Zullen we het nog wat over het resultaat uitleggen? Graag, ja? ja. Vertel maar. Nou, effecten van uh, hoe lang dat aanhoudt, is bij filler altijd rond anderhalf jaar. En met wordt zelf ongeveer twee jaar. Ja. ja, en het resultaat wat je echt ziet, is dus gewoon die beenderen die of gelift zijn of prominenter in beeld zijn. Prominenter in beeld zijn, ja. Oké, okay, duidelijk. Nou, daar gaan we dan. Ik ga hem samenvatten. <laughs> um, wil je iets laten doen aan je jukbeenderen, dan is het met name of een lift, dat kan met softdraden. draden. heet dat? Soft? Silhouette Soft. Silhouette Soft. Of je kan ook een filler uh, gebruiken, zodat die jukbeenderen toch echt prominenter in beeld zijn. En dan ben je net zo mooi als, uh, al, die, ben je nu al, maar als al die instagram uh, uh, meisjes die uh, de make-up op hebben gedaan. Toch? Nou ja, dat proberen we. <lacht> ja, ik vind het altijd lastig om dat zo te zeggen. Ja. Nou duidelijk. Okay. <laughs>